Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Verkeerde keuzes veroorzaken spijt. En wanneer we spijt ervaren, moeten we daarmee omgaan en leren hoe we in de toekomst betere keuzes kunnen maken. Ik weet uit eerste hand dat verkeerde keuzes tot spijt leiden. Ik herinner mij een aantal jaren geleden dat ik op een keer naar mezelf keek en een merkbaar verschil zag tussen mijn man Dave en ik, omdat hij zijn hele leven heeft gesport en gezond, sterk en in goede conditie is. Aanvankelijk had ik alleen maar spijt dat ik niet zo sterk was als Dave. Maar toen realiseerde ik mij dat ik er iets aan kon doen. Tegenwoordig sport ik regelmatig en ben verbaasd over het verschil dat het bracht. In de Bijbel staat dat je met God een nieuwe schepping bent. Je hoeft niet aan oude gewoontes vast te zitten, maar je kunt nieuwe en betere keuzes maken, bekrachtigd door de Heilige Geest. Als je spijt hebt over een aantal onverstandige keuzes die je in het verleden hebt gemaakt, word dan niet misleid om te denken dat het te laat is om er iets aan te doen. Begin gewoon met te doen wat goed is en houd je daaraan vast. Wanneer je begint met betere keuzes te maken, zal je een leven ervaren waarin je elke dag kunt genieten van God's zegeningen. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heilige Geest, ik weet dat ik een nieuwe schepping ben. Ik wil niet leven met spijt over het verleden.